Heb je een SOA, dan is het belangrijk dat je je sekspartners waarschuwt. Het gaat om alle mensen met wie je de laatste zes maanden seks hebt gehad. Bekijk in dit filmpje hoe Marianne haar vriend vertelt dat ze chlamydia heeft. Hey, Zo. Hey. Hoe is um, het? Ja, uh, het Wat is, wel. Er? Wat is er? Uh, ik was vandaag bij de huisarts. Mm -hmm. Nou ja, ik had toch verteld dat ik uh, een beetje last had van een rare afscheiding. Daar... Ja. Nou, um, ik heb vandaag de uitslag gekregen. Je hebt toch geen zo... So je hebt toch geen zo? So eh, uh, jawel. Chlamydia. Je hebt het niet van mij hoor. Ik heb het wel van jou. Je bent mijn eerste vriendje. Het zal wel van je ex komen. Van mijn ex? Ik kom op, dat is vier maanden geleden en ik heb nergens last van. Ja, maar de huisarts zei ook dat je er geen last van hoeft te hebben. En dan nog kan je een ander besmetten. is dat zit ik met een SOA. Zit jij met een SOA? Wat dacht je van mij? Je bent mijn eerste vriendje en ik heb gelijk een SOA. En hoe komt dat? Omdat jij zei dat je geen SOA had, dat we het veilig konden doen zonder condoom. Oké, okay, ja, dat wist ik ook niet, maar wat nu? Ik heb twee pillen gekregen, antibiotica. Um, van de dokter heb ik een code gekregen. Nou ja, je vult de code in op partnerwaarschuwing.nl. En uh, nou ja, ook jouw telefoonnummer moet ik dan invullen. En dan krijg je een waarschuwing. Nou ja, met die waarschuwing ga je naar de soap of naar de huisarts. En ja, die helpen je verder. Kan ik niet gewoon die antibiotica-tablet krijgen? Uh, ja, Dat weet ik niet, maar dan moet je even je huisarts bellen, die weet dat wel. En dan moet ik dan ook nog een test doen? Krijg ik dan zo'n staafje in mijn... oh. Nee, dat is, uh, dat is al lang niet meer. Je kan gewoon in het potje plassen en dat neem je mee. En dan, ja, dat kan gewoon. Oké, okay, nou, laten ze maar gelijk even die code invullen dan. Ja. Yeah. En dat uh, komt allemaal wel goed, joh. ja. Uh, yeah. um, en dan nog iets. Even geen seks meer, want... Wat? Ja. Yeah.